Het is vandaag donderdag en ik ga nu zo naar de sportschool. Normaal ga ik altijd met Armine, maar Armine moest vandaag werken dus ze kon niet. Um, na het sporten ga ik snel naar huis, douchen, omkleden en dan moet ik me klaarmaken voor het nars event. Daar ga ik wel naartoe met Armine. Dan is ze vrij en dan haal ik haar op en dan gaan we samen naar Amsterdam naar het Norse event. En dat zie je dus allemaal laat in de vlog, maar nu gaan we eerst sporten. Elke dag voor het sporten neem ik dan zo'n flesje. En vandaag neem ik deze mee, dit is Ginger and More met... Appel, wortel en gember. Hier is het dus. Het is heel erg druk nu. Ik snap niet waarom het zo druk is. Even kijken. De laatste pand daar. Hier is het. Allemaal wortelsap op me laten vallen. Maar hier is het dus. Dit pand. Het is echt een supermooi pand. Ben je bent mij aan het wachten. Je aan het wachten ja. Kijk je naar buiten of ik er was? Ja. ja ik ben net op tijd. Ja, maar Ik ben nu net klaar. Ik loop nu naar de auto. Ik ben echt back-off. Onderweg naar Armina En wij gaan vandaag naar het Noors-event in Amsterdam. Uh, dat begint om vijf uur. Het is nu half drie. Maar uh, ik heb vandaag een keer iets anders met mijn make-up. Misschien zie je het. Ik heb zo'n wit lijntje. Ik voel me nou net zo'n poppetje. Het is vandaag echt shit weer. Ik heb een shirtje aan van, van mijn vriend. Ik heb een rokje aan van LA Sisters. Ik heb een panty aan. Ik heb voor de zekerheid een reserve panty meegenomen. Nou heb ik net gekocht bij de HEMA. Eh, omdat ik niet goed ben met panties, zoals je zag in mijn liquid vlog. Maar een um, Isabel Marant schoenen. Dit is weer typisch Nederland. We gaan lekker weg met super goed weer. Deze spiegel bij Armina, deze is niet goed voor mij, want deze spiegel maakt heel dun. Kijk dan, die spiegel maakt me echt dun. I'm so happy I need this mirror in my life. Oké, okay, op de camera lijkt het minder erg dan zoals ik het zie in de spiegel. Now ready to rumble? I'm ready to rumble. Nou, we zitten nu in de auto. Ik ben met Armina. Hallo. We gaan samen dus naar het NARS Event. En we hebben het al een beetje sneak peeks gezien. We zijn heel benieuwd. We zijn nu inmiddels 2,5 uur verder. Het duurde ja. 2,5 uur om hier te komen. Helemaal stress. Heel veel regen, heel veel file. But we veel, made uh, it. Heel veel geslapen. Ja. Amina ging mij gewoon filmen terwijl ik sliep. En toen zei ze. <laughs> Volg me echt de tering. Ik ben al zo bang bij andere mensen in de auto. Kom ze ook nog eens aan. Ze is het gelijk verwijderd. Dus. Ja, moet meteen op kruisje gedrukt. Dat was ook nog hartstikke leerlijk. Nou ja, zeg! Welk okay, gutje is het? Mm, mademoiselle. Nou, Oké, okay, we zien jullie zo. Hi Highlight. zie je genees dat je de voet alles had dus doorheen, hier gaan we zo naartoe oh. Yummy. oh kijk die popcorn ja. I'm going to Wij zijn Christel Sanssenau, we gaan een feestje maken. Mag ik die glaasjes zout zien? Yes, ja, Jorrie. Nars nice event. En we zijn nu even in de foodhallen. We gaan hier even wat eten. En wat zie ik hier? Sushi. Ons avondeten. Ik heb een broodje barbecue chicken. Met season balls. Maar ik eet dit altijd op de markt. Ik uh, zie dit gewoon als ondé ondé. Alleen dit is dan met uh, van die... Volgens mij is dat gecondenseerde melk ofzo toch? Hm? En Armin heeft dan zo'n gyoza. Gyoza. Met kip. Mm. En... en zo. Lekker, en dat hebben we hier gehaald bij Dimsum. Bij de voetallen Voor mij is het de eerste keer, maar ik heb hier altijd al naartoe willen gaan. Echt zo cute. Shut <laughs> Ik kan niet meer. Ik kan er niet meer aan. Dit is beauty gebeuren. <laughs> Laat me lelijk zijn. <laughs> Laat me het rust. Waar is mijn knipje van mijn haren? <laughs> Hou je schoen aan de kom? aan de kom? Oh, oh je hebt weer de joggingbroek aangetrokken. So, let's go to Twente Let's go to Twente Nou, dit is de eerste foto. Focus. Deze is met Meike en met Lips on Fire op Instagram. En de tweede foto. Ik weet niet wat die kerels met ons hadden, ja, maar ze gingen zijn... helemaal los op ons toen wij kwamen. Ja, ze gingen hele tijd waar wij stonden, gingen ze ons fotograferen. Nou, hier dus. Nou, die heb ik net gemaakt. Met Selma en met Paula. Hier met Paula, Laila en deze. Ah, uh, de hier. Ik weet niet waarom zie je. erbij opkomen. Echt knapste, hè? <laughs> knapste van snel. Maar ja, ik weet niet wat ze hier doet, maar ze heeft onze foto gewoon fotobomd oh. Hij moet eigenlijk zo. Oh. <laughs> en nee, grappig zijn. Minna, minna, kom. Mina, mina. Yeah. En deze met Paula en weer, dat meisje die komt. Oh. Ik zweer okay. je stappen nu uit. Kijk, dit is weer zo'n foto wat die man heeft gemaakt. Ja, hij moet op... Hoe dan? <laughs> <laughs> en deze met Miriam en met Widley. Dus ik heb niet. weer een hele collectie voor bij mijn Wall of Fame. We en we hebben een leuk hoesje gekregen van Norse, maar ik heb daar echt om gevraagd. <laughs> ik zag het bij Make It op haar snap en toen dacht ik, die moet ik ook hebben. Dus ik zei tegen hen van, heb jullie ook zo'n Norse hoesje? <totstuk> Yes, en we zijn weer bijna thuis. Het is tien uur. We wilden om negen uur thuis zijn, maar het is gewoon tien uur. Ja, we hebben wel lekker gegeten. We hebben wel heel lekker gegeten, ja. Lekker dim sum en sesame balls. We zijn, tenminste ik ben nu thuis, Amin heeft me nu afgezet. Uh, en yes. je ziet daar niet, het is heel lekker donker. Slapen. Het is drie over tien. Lekker slapen zeg ik. Ik mijn spullen pakken, ja. En uh, lekker naar huis. Uh, dit was een beetje een korte vlog. Maar weer bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer. Muah. Doei. Doei.